Hoi! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik uh, wil iedereen die zich de afgelopen tijd op dit kanaal heeft uh, geabonneerd bedanken. Ik heb uh, vandaag de 400 abonnees gehaald waar ik super blij mee ben. Dus dank je wel daarvoor. Ik uh, ben ongeveer een jaar geleden dit uh, kanaal begonnen. Uh, met het idee om nieuwe hobbygebruikers gebruikers een beetje op gang te helpen. En daarvoor heb ik uh, Misschien de wat simpere video's, dus bijvoorbeeld de tech video's. Alleen ik denk dat voor nieuwe hobbygebruikers dit al soms wel best lastig kan zijn. Dus vandaar dat ik de kanaal gestart ben. Ik heb van de week ook nog een, een, iets nieuws gemaakt. En dat is een homieconerische Facebook groep. Je kan je daar lid van worden, dat is helemaal gratis. Daar gewoon lid van worden. Als je op Facebook Homey Cornelis opzoekt en dan bij de groep aantikt, dan kan je er lid van worden. Ik zal ook nog een linkje hieronder in de beschrijving zetten. En daar zou je kunnen vragen kunnen stellen, daar zou je kunnen napraten of er video online is gekomen en je kan met andere Homey gebruikers gaan praten. Wat je ook zou kunnen doen is een leuke vraag instellen voor de Homey Cornelis poll. Ik heb op mijn website van de week een pagina aangemaakt en daar ga ik polls plaatsen. Er staan nu drie polls op en daar kan je op stemmen. En aan de hand van die polls kun je dan een beetje kijken wat andere homie gebruikers doen. Dus ik zou het leuk vinden als je daar een kijkje neemt en een stem uitbrengt. Ook het linkje van die site zal ik hieronder neerzetten. En dan ja, wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het abonneren op dit kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het leuk vinden als je dat eventjes doet? En als je dan toch beter bent, klik dan ook meteen eventjes een belletje aan. Dan krijg je elke keer netjes een notificatie als ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.